Een, een ontzettende goede zondagmorgen deze morgen. Welkom bij de Stofjes. Ja, het was weer lekker. was weer lekker. Nou, omdat euh, dat we vandaag vrij waren, een uurtje later ongeveer. Dan kun je merken aan drukte in het bos. Mensen met, uh, met honden. Normaal gesproken uh, ben ik rond uh, half negen ongeveer in het bos. Ja, en dan uh, zijn er niet zoveel mensen die dan uh, actief zijn. Met uitzondering van uh, de loopgroep Graven. Die wel, natuurlijk een enkeling uh, die wel uh, vroeg op is, maar uh, doorgaans uh, valt dat best wel mee. En, uh, ja, nou, nou ben je dus ongeveer een uur later en dan is het meteen een stuk drukker. Maar nou goed, dat geeft niet. Dat is niet erg. Ik ben in ieder geval weer geweest. Dat is uh, voornamelijk. voornamelijk het voornaamste. Dat is uh, het voornaamste. Uh, voilà. Nou, dat was wel lekker zeg. Het oh. ging niet zo makkelijk als uh, twee weken terug. Twee weken terug was echt gewoon, was echt gewoon top. En uh, aan de tijd was het ook wel uh, goed te zien. als was uh, gemiddeld 6 minuten 5. Waarvan er zijn maar twee rondjes onder de 6 minuten waren gelopen. En nu zat ik gewoon op 6 minuut 14. Dat is nog niet zo heel erg slecht. Dat dacht ik zelf. Dus uh, Ja, dat was het. Nou, ook weer even naar de fitness. Gaan we eventjes een uh, nieuwtje fitnessen. Moet ja, moeten toch een beetje proberen in shape te blijven. Zoals we het mooi noemen. Ik ben dus een klein beetje bezig met mijn, met mijn gewicht. Dan moet toch een beetje naar beneden. Want ja, ik vind, uh, ja, ik vind dat ik net, net niet. Net niet. Moeten, uh, een kilo kind of uh, vier of vijf. moet ben ik toch weer, uh, weer kwijt. Maar goed, een betere dagen komen eraan. Lange licht. Op een of andere manier werkt het wel op je verbrandingsmotor. In de winter uh, gaat het natuurlijk iets minder snel allemaal staat toch minder snel op, omdat je wel aan het werk bent en met sporten bezig bent. Het gaat, het gaat toch even net, lichamelijk net even wat anders. Dus uh, ja, ja, laat maar komen. Die zon. En uh, ja, dan ga je toch met een ander gevoel richting de zomer ook weer. Is, ja, daar, is, daar is het ook een beetje waar het, uh, ja, ik wil niet helemaal zeggen waar het op te doen is, maar daar wil je over het algemeen toch wel ja, een beetje goed voor de dag komen. En voor, maar het is, het is ook gewoon voor jezelf is het gewoon veel beter. Mijn uh, leeftijd gaat natuurlijk ook uh, meespelen. Daar, uh, daar is het niet aan te ontkomen. En dat is ook niet te ontkennen dat het zo is. Ja, daar moet je er ja, misschien juist wel wat, wat extra dingen voor gaan, gaan doen om dat een beetje in, in conditie te houden. Het is niet anders. Ik ben, laat ik, het zo zeggen, ik, ben, ik ben blij dat ik het kan doen. Er zijn natuurlijk ook uh, mensen die, uh, die, die, dit, die dit niet eens kunnen. Die uh, het zo zwaar hebben, uh, al op, uh, op, de, op de leeftijd uh, zeg maar, na de 55, ja, die, die, dat, die dat heel graag zouden willen. Dit wat ik doe, uh, zondagmorgen gaan hardlopen, met uh, sport met voetballen nog bezig zijn, uh, werk, redelijk fysiek werk nog, dat ik dat nog kan. Ik merk in sommige gevallen wel dat het voor mij ja, af en toe ook wel eens wat lastig is. Uh, uh, afhankelijk van hoe dat het, uh, ja, hoe moet ik nou zeggen? ...om niet meteen te zeggen dat het gewoon te zwaar wordt. Het, het, is, niet, het is niet te zwaar, maar, maar soms heb ik gewoon, ja, er gebeuren er gewoon dingen met mijn handen die niet in mijn vol zijn. Nou, ja, euh, dat zit gewoon in de familie, daar kan ik niks aan doen. Dat is alweer een erfenisje, maar ik heb er wel soms moeite mee. Dat ik dan dingen moet pakken wat gewoon niet gaat. En je moet het dan toch doen, maar je moet toch je werk doen. Dus, euh, ja, dan moet je andere oplossingen gaan zoeken. Maar goed, euh, ook dat komt wel weer goed. Dus ik euh, ga gewoon vervolgens verder. Maar dan is dit hè, een normaal kleinigheidje wat sommige mensen hebben op mijn leeftijd. Dan, euh, dan is dit een normaal kleinigheidje. Nogmaals, ik ben blij dat ik dit kan doen. In mijn leeftijd, dat ik, dat ik nog ja, voor mijn doen vind ik dat ik relatief fit ben. Uh, Af en toe wil ik nog wel eens fitter zijn of dan wil ik wel eens het gevoel hebben dat ik fitter zou moeten zijn. Dan denk ik gewoon, ja weet je, je bent, ja, je bent tenslotte toch al 6, 57. Dus uh, dan gaat het allemaal niet meer zo makkelijk als vroeger. vroeger. Dus nou ja, goed, ik ben weer aangekomen bij de fitness. Dus even mijn uh, auto even parkeren. Uh, hier is nog een plaatje vrij, als ze mensen even doorlopen. Dan kan ik hem in zijn achteruit zetten. Lekker. Zo. Oké. Hoppakee. Nou, dan ga ik bij deze ook meteen deze zondagmorgen, zondagmorgen praat de vlog afsluiten. En dan ga ik eens even lekker zweten hier achter in het ook. Dus uh, ik zeg, uh, nou tot de volgende keer. Normaal vandaag geen voetballen. Uh, van de week uh, bekerwedstrijd gehad, ook weer door. Dus we mogen weer een ronde verder. En dan uh, gaan we zondag uh, een soort met finale spelen Vanwege de periodetitel. Hals eruit. Even afwachten. Maar dat komt goed. Dus ik zeg nogmaals tot de volgende keer. Even nog een duimpje omhoog. Even uh, abonneren op dit kanaal. Dan zie ik jullie volgende keer terug. En dan ga ik even afsluiten met wel een uh, korte tjoe.